Mijn gast van vandaag is Henry Remmers. Ik ben onderweg naar zijn nederig onderkomen in het Zuid-Franse Cannes. Henry is een kleurrijke persoonlijkheid met een rijk creatief en gedreven leven. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het totale concept van het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sevilla. Dat was allemaal in 1992. Hij heeft daarvoor vele onderscheidingen mogen ontvangen. Henry, uh, wat fijn, jongen, dat we elkaar uh, mogen deze, ontmoeten, man. Op deze mooie plekje. Ja. ja Waarschijnlijk. Ja. En um, ja, en wat een interessant leven heb je eigenlijk. En dat ben dat ik echt, want uh, ik ben een beetje gaan googlen en ik kwam erachter dat jij uh, uh, ja, een, een omvangrijk leven hebt gehad, maar ook met hele verschillende dingen. En je bent begonnen als journalist bij het uh, VNU. Kun je daar iets over vertellen? Hoe oud was je toch ongeveer? Hoe oud was ik? Nou, dat zal ergens zijn rond de 25, 26 jaar. Ja, ja rond die tijd 26, 27, zoiets. En trok jou, wat trok jou in die journalistiek al? Hè? Nou, ik vond het wel uh, leuk om verhalen te schrijven, om verslag te doen van, van, van, uh, van, van, uh, van, van zaken die gebeuren in de wereld. En ik was vooral erg geïnteresseerd uh, in mensen. Dus ik heb, uh, ik heb in, in, in die periode ook veel interviews gemaakt en zo. Uh, dat trok dat, dat mij aan. Maar gaande het hele journalistieke traject... Uh, ik ben ook nog een poosje secretaris geweest van de Nederlandse Vereniging van uh, Journalisten... voor de, de tijdschriftendivisie. Ja. En uh, Joop Zwart was mijn, uh, mijn grote voorbeeld. Daar werkte ik ook voor. Joop Sark was de divisiedirecteur van de geïndustreerde pers. Ja, en uh, nou, de, ik, ik vond dat hele, hele traject van journalistiek vond ik heel leuk. Ik, ik, ik ben sowieso van natuur en nieuwsgierig en, en, en, en, en onderzoeker. Dus dat vind ik leuk om die te, om te ontdekken. En, uh, en op een gegeven moment vond ik het ook wel leuk van hoe zo'n tijdschrift tot stand komt. Hoe je dat bedenkt. Dus ik begon een beetje interesse te tonen aan de andere kant van de tafel. Dus minder aan de journalistieke kant, maar meer aan de uitgeverskant. En toen werd ik ook een keer uitgenodigd om wow. in de denktank te gaan zitten van Story. Wow. Ja, dat bestond toen helemaal niet. Maar uh, de opdracht was van de VNU-bazen dat ze willen graag een tijdschrift maken wat positief denkt over de mensen. Positieve dingen, leuke dingen. Over, uh, over de bekende mensen uh, in Nederland en buiten Nederland. Nou, daar hebben we met, met een team van mensen hebben we daar een concept ontwikkeld. En dat is uiteindelijk een story geworden. Zoals het nu is. Nu is het waarschijnlijk al hier en daar weer goed veranderd. Maar, maar het leeft nog steeds een story. Ja, ja. Ja, ja, daarna kwam privé. Die ja. ging er ook ruimschoots overheen. In abonnees en uh, losse verkoop. Maar het zat allemaal in, de, in, in, in het hoge niveau. Ja, ja. gaaf. En uh, wat ik me, me ook naar boven kwam toen ik je googelde, was uh, dat je activiteiten deed in Afrika met uh, betrekking tot scholen en klinieken. Oh ja, dat, dus, is, dat, is, dat is eigenlijk een activiteit van een paar goede vrienden van mij, die dat hebben opgezet. En met name Mirjam, mijn vrouw, die heeft daar het meeste aan, aan, aan gedaan. Maar dat is niet meer en minder dan dat wij hebben gesupport het idee. Van, uh, van Dirk Kam, de oprichter van MASICS. Dat is een foundation. Waarin uh, dus wij proberen dingen te doen. die goed zijn voor de mensen daar. en, en, en wat te kunnen helpen met, met de gezondheidszorg. met, uh, met scholen, met de educatie. En, en dat sprak ons heel erg aan. En uh, dan help je daarmee. Dus, uh, dat doe je heel lang. Ja, dat doen we al een poosje. Ja. Ja, ja, dus er worden, worden kliniekjes opgezet. Ja. En er worden kapsolons eh, gebouwd, er worden bakkerijtjes gebouwd zodat de mensen aan de slag kunnen. We doen aan nou minikredieten, die ook allemaal keurig terug worden betaald. Zo. En eh, dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel van die kredietgeving. Kijk, geld geven en ontvangen, geld geven is makkelijk voor sommige mensen. Geld ontvangen is ook makkelijk, maar niet altijd. Want veel mensen die het ontvangen, zeker in Afrika, die hebben ook een bepaalde trots en die moet je respecteren. En je moet dus iets verzinnen waardoor de mensen het geld weer terug kunnen geven. Op een zodanig manier dat het ze helpt. En dat doen ze. Dat vonden wij fantastisch. Dat, dat, en dat zijn kleine kredietjes, soms van duizend euro, soms van vijfduizend euro. En dan ja. kunnen ze iets beginnen en dat betalen ze keurig terug. Ja man, ja, gaaf hoor. Ja, dat is heel leuk. Hey, en op een gegeven moment toen, uh, kwam je in de tv-wereld terecht. Hè? En toen werd je door Veronica gevraagd om een programma te maken uiteindelijk. Ja, het begon met een idee dat wij voor de KRO, dat was mijn eerste programma, een programma maakten over de, over de Paus. En dat ging via Monsignor van hierde. dat was de Vaticaan, de Vicaris-Generaal vicaris van de Paus. Dat is de man die naast de Paus staat, als je die overal ziet, Zijn al een paar mannen ernaast. Hij was er één van. En die heeft ons, dus wij kregen een kijkje in het Vaticaan. Ja. En zo heb ik ook de, het kortste interview in mijn carrière gehad met de paus, de voormalige paus Wojtila. Op zijn eerste dag van pauzen tijdens de inauguratie. En wij werden uitgenodigd en we werden ontvangen door de paus. En toen kwam hij bij mij en toen vroeg ik hem in het Nederlands: Ik zeg, ik heb begrepen dat u ook Nederlands verstaat, dat u veel talen spreekt en wellicht ook Nederlands. Maar toen antwoordde hij terug in het Engels. Uh, hij zegt, nou, ik heb je vraag wel begrepen, zegt hij, maar ik kan niet meer terug uh, uh, uh, praten in het Nederlands. Hij zegt, het was lang geleden, en toen legt hij zo zijn hand op mijn schouder, en die foto heb ik nog. Uh. En, uh, hij zegt, het is lang geleden, zegt hij, maar ik heb, hij heeft op het seminarium gezeten in België, en vandaar dat hij het Nederlands uh, heeft leren kennen, maar hij spreekt niet. Nou, dat was mijn gesprek. Ja. En uh, daarna ging niet verder. Dus je hebt de heilige hand op je schouder ervaren. Ja. <laughs> Mooi. Wel. Hey, en, um, ik, ik zag ook dat je toen een bedrijf bent begonnen en dat je in tv reclames ging. En, en uh, ja, eigenlijk een beetje special event business bezig was. Ja, we gingen uh, dus nadat wij die serie programma's van Remmers ontmoet hebben gemaakt. Wat een enorme leuke ervaring was voor ons. Hebben we, wat, hebben we wat documentaires gemaakt voor de televisie. En toen zijn we zo langs van, toen kwam de ster ja. in het leven. De eerste dagen van de ja. ster. Ja, want wij hadden met Nederland 1 en Nederland 2 kijkcijfers van meer dan miljoenen. Ongekend. Hè? Ja, dus, dat waren onze tijden. Dus met Remers ontmoet, dus we hadden hele hoge kijkcijfers. Ja, dat is nu anders. Uh, we zijn toen uh, wat meer naar de commerciële kant gegaan. Dus we hebben veel commercials gemaakt. En uh, vanuit die stap van RECO. zijn we steeds grotere communicatieprojecten gaan doen. Kijk, communicatie. Uh, uh, gaat dwars door alles heen. Hè? Ja. Dus, je kan, dus, dus je kan daar heel lang mee. Dus als dat de rode lijn is. en dat is de rode lijn in mijn, in mijn werkzaamheden. in mijn werkzame leven. ja, dan uh, kun je, kun je veel kant op. Dus ik heb na de. Na de commercials en, uh, kregen wij op een gegeven moment de kans om mee te doen om, het, om Nederland te vertegenwoordigen op een wereldtentoonstelling ja. Waar 173 andere landen ook aanwezig zijn in uh, Sevilla, in Spanje. En wij hebben aan die competitie meegedaan. we werden daarvoor uitgenodigd. En dat vonden we een heel eer, dat we al mee konden doen. Ongelooflijk, hè. En uh, nou, toen hebben wij een concept bedacht uh, waarmee we hebben gewonnen. Ongekend, Wereldtentoonstelling. Ja, de wereldtentoonstelling in Sevilla. ja. Dan praat je over 1992. Ja. Ja. En we kregen die op. Dat begon in 1989. Dan, begon dus dan begonnen wij te denken van wat zullen, hoe zullen we dat gaan doen. Ja. En uh, toen kwamen we al, en we wilden iets origineels. En we wilden, we begrepen heel goed dat, dat uh, wat we daar maken is door de opdracht van de overheid, dus dat is geld van de belastingbetalers. Dus wij wilden ook eigenlijk iets bedenken waardoor de, de politiek een plezier meedeed, namelijk dat je niet aan kapitaalvernietiging moet. Dus we hebben een paviljoen bedacht wat je weer uit elkaar kon halen en mee kon nemen naar Nederland, Mooi. terug en daar weer op kunnen zitten. En nou, dat moet je dan allemaal van tevoren voorbereiden om dat ook voor elkaar te krijgen. Een hele pittige klus. Ja, ja. En, uh, dus dat is wel gelukt met de ABN, die heeft er toen uh, gezegd, als jullie het winnen, dan nemen wij het paviljoen over. En we bouwen dat dan in Archeon. En dat wordt dan het hoofdgebouw van Archeon. Zo is Archeon uh, een enorm bevoorrecht eigenlijk. Ja, uh, het ja. Het hart van Archeon eigenlijk. Ja, dat, ja dat was, het ging daar over het ontstaan van de wereld. Ja. Dat was ook een, een tijdelijke tentoonstelling voor, ik geloof, vijf, zes jaar of zo. En dat is allemaal gebeurd, ja. Dus je hebt, Sevilla heb je ja. helemaal ontworpen zodat het direct eigenlijk als een soort circus verplaatst ja, kan worden. Dus, ja, ja, dus als een meccanodoos hebben we het in elkaar gezien. Ja, dus we hebben het ook weer uit elkaar gehaald. Ja. Uh, vrachtwagens naar Nederland gebracht en weer opgemaakt. Ja. Uh. En, en wat was daar te zien in dat paviljoen? Daar ging het over Nederlands waterland. Dus, dus hoe uniek wij in Nederland met het water omgaan, dat is, was eigenlijk het grote thema. Zodat je, nee, dat is het Kleinland en uh, wij, zijn, uh, wij zijn zeer knap in het bedenken van hoe wij uh, het water kunnen beheersen en, en daar ook voordelen uit kunnen halen en alle nadelen daarvan uh, weg kunnen houden. Dus het bouwen van dijken, van sluizen, uh, hoe Nederland eigenlijk onder water ligt als we geen dijken en sluizen zouden hebben. Dat was eigenlijk het hoofdthema, heel fascinerend, heel fascinerend onderwerp. En jullie zijn uitverkoren daar, hè? Wij hebben, uh, uh, ja, je bedoelt, we hebben een prijs gehad. Ja, ja, ja. ja. We, we hebben... Vol, volgens mij hebben we twee, twee prijzen gehad voor de architectuur en voor de inhoud. De architectuur was heel uniek, uh, door TNT Design bedacht. Uh, en eigenlijk mijn mens was om een paviljoen neer te zetten in Civilia wat over water gaat. Ik zeg, dus eigenlijk zou je zo'n zo paviljoen op een waterstraal moeten bouwen. Ja. Dat vertelde ik aan die architecten. Ja. Dan, op die waterstraal net het paviljoen en dan zodanig hoog, dat als de bezoekers hun auto's parkeren daar, dat ze wandelend naar de ingang die waterstraal zagen en zeggen hé, hey, dat is een groot paviljoen op een waterstraal, dat is Nederland. Dat was natuurlijk niet haalbaar. <lacht> en, um, dus maar die waterstraal is naar beneden gegaan, toen bleef er over een vijver in een eiland. Dus uiteindelijk is het als een eiland gebouwd met water omheen. Ja. Met een brug waar je overheen moet lopen. Ja. En water langs de doeken. Ja. Dus op het dak hebben ze water laten lopen en dat die dan langs de doeken naar beneden. En daardoor had je ook nog het voordeel dat het waren speciale doeken door AXO ontwikkeld. Waardoor als de wind er doorheen gaat en het water er langs gaat, die dus een soort airconditioning heeft, waardoor het dus binnen circa 4 graden, 5 graden koeler was, dan buiten. Dus dat had een soort airco effect, een beetje wat de nomaden deden in de woestijn. Die gooien een met water op een tent en dan hebben ze weer een beetje koel. Hoe lang stond zo? Zes maanden wauw. Daarna afgebroken en gelijk weer opgebouwd in Argentinië. Ja, dus we hebben gelijk al die vrachtwagens weer naar Nederland we. Ja, ja, mooi. Uh, maar dit is wel een van je hoogtepunten uit jouw kleur en je ja, leven. Ja, het was een hele mooie ervaring, een hele leuke ervaring. Uh, met heel veel positieve mensen omheen. En kreeg je ook weer spin-offs, neem ik aan? Ja, je, je, je, zoals dat gaat in het, in, in, in het bedrijf, in het, het zakenleven, je gaat gewoon door. Dus uh, op een gegeven moment hebben we dat gedaan. En toen hadden we eigenlijk al het idee van corpus in ons achterhoofd. Uh, om ons een keer een heel groot lichaam te bouwen. Waar je doorheen kunt reizen. Hoe kwam je op dit idee? Uh, nou, ik, ik zag op een ex exhibition in Amerika. Uh, was er een uh, grote tentoonstelling over, uh, het, het, over het leven: met name over voeding. Maar ook over uh, de voortgang van het leven, de voorzetting van het leven, de voortplanting van het leven. En daar was een moeder gebouwd, een exhibit met een baby in de buik en wij als bezoeker communiceerden met de baby in die buik. Dus die baby had enorm veel lol, want die hoorde alles wat wij allemaal zeggen tegen hem. Dus, dus verhalen tegen die, die vrouw van goh, die draagt zo mooi en het lijkt, ik denk dat het een jongetje wordt. Nou, en die baby hoort al deze geluiden en, en die wist lang dat het een meisje was natuurlijk. En, hè? De, uh, dus als je daarover doordenkt, dan is het een wonder. Wat daar gebeurt. Dat er van zo'n dingetje. Het is echt een wonder. Als je daar eens goed over nadenkt, is het leven. waar jij en het lichaam wat je hebt. waar je eigenaar van bent. dat is een absoluut wonder. En daar ben ik eens over na en toen dacht ik, dat zou toch. eigenlijk zou je gewoon iets moeten maken. waar de mensen gewoon het lichaam in kunnen. En gewoon kunnen wandelen. Er zijn hier en daar wat films over. wat aardige films over gemaakt. maar je moet dus gewoon zelf kunnen ervaren. en zeggen, ja, ik ga eens door het lichaam wandelen, dan kom je van alles tegen wat er is gewoon. Nou, dat hebben we, we uitgewerkt. Dus dat, daar is het een beetje begonnen. Mooi hoor. Hey, uiteindelijk is dat een zittende reus geworden van 35 meter hoog. Ja. Waar je um, ja, in een soort 3D-bril, 3D-beleving met uh, koptelefoon op, uh, helemaal doorheen loopt. Ja. Het, is een, uh, het is ongeveer een 55 minuten durende... Uh, Wandeling, journey through the human body experience. Je gaat in de knieën naar binnen en je bezoekt allerlei uh, organen in het lichaam. En je gaat via de hersenen weer eruit. En dan ben je inmiddels op de zevende verdieping. En dan ga je via die zevende verdieping weer terug naar de zesde. En daar vind je alle interactieve informatie over het menselijk lichaam, over gezonde voeding en over veel bewegen ja. En uh, ja, dus. dus ik ben begonnen hier dus, uh, omdat ik hier op te schrijven ja. voor mezelf. Ja. Ik ben geen dokter, dus ik, uh, maar het interesseerde me, dus ik heb al wat, wat boeken gelezen en er wat doorheen gegaan en dacht... Hoe, ga je nou, hoe kun je dit nou maken, toegankelijk maken, voor een leek? Kijk, eh, als, uh, als je medicijnen studeert, dan ben je, ben je een jaartje of tien verder, dan weet je er wat vanaf. Ja. Eh? Maar wij moeten dat in 55 minuten vertellen aan een leek, Zodanig dat, het blijft, dat, het, dat ze het interessant vinden, op zijn ja, minst. Ja. En dat het ze raakt. Ja. He? Dus ze denken: Jeetje, ja, dat is toch wel een uniek iets waar wij wat we bezitten. Daar moeten we toch zuinig op zijn. Ja. Dat was ook een beetje de message. He? En dus toen ben ik dat eens op papier gaan zetten. En toen heb ik aan mijn. Uh, toen ik dat af had, toen ben ik, heb ik uh, mijn vriend Tom Fouten, dat is een oncoloog, kinderoncoloog. Aan Tom gevraagd: Tom, wil je mij. Wil je dit eens lezen? Klopt dit allemaal? En klopt dit eigenlijk allemaal wel? En wat kunnen we hier wat meer? Enzovoort. Nou, Tom was onmiddellijk gefascineerd door En die heeft mij geholpen met uh, het meedenken aan wat betreft de medische kant. Wat we het beste kunnen doen. Ja. En zo hebben we dus eigenlijk op, uiteindelijk een heel medische adviesraad opgericht. Met alle specialismes erin. Dus de, de KNO-artsen en de, de, de cardiologen enzovoort enzovoort. Ja. Dus ik was ook regelmatig op bezoek bij mijn gynaecoloog. Om ja. te vragen of dit allemaal wel klopt. <lacht> hey, en hoe lang heb jij hierover gedaan om dit uh, allemaal tot stand te brengen? Want het is niet zomaar iets wat... Uh... Nee, daar ben ik zes jaar mee bezig. Zo. Nee. Uh, ja, dus je moest eerst het project ontwikkelen, bedenken. Ja. En dan moet je op een gegeven moment uh, dat uitwerken. En dan moet je de grond vinden in de tussentijd. Ja. En dan moet je nagenenken. En dan ga je gaan met architecten praten. En dan ga je met designers praten en dan kom je uiteindelijk tot een vormgeving. En die, in die tussentijd zoek je zich naar grond en daarnaast zoek je ook zich naar de funding ervan. Want dat moet natuurlijk ook nog gefinancierd worden. Nou, alles met elkaar heeft dat zes jaar geduurd. Okay. Uh, dit is wel echt jouw stukje uh, vind ik gewoon. Ja, ja, ja, ik hoor dat wel eens. En uh, ik vind het ik vind ook heel apart, ik ben nog steeds gefascineerd. Echt waar, elke reis die ik maak in Corpus vind ik nog steeds fantastisch hoe dat ja. gaat. En je ziet natuurlijk zelf altijd allerlei andere dingen wat je nog beter wil laten zien. En die kans hebben we nu ook. Uh, we zijn nu, we zijn, wat ik heel graag wil als dit nou aanslaat in Nederland, en dat doet het. Dat is, na twaalf jaar kun je zeggen dat het is aangeslaagd. Uh, is het buitenland heel geïnteresseerd. Dus we zijn nu ook naar China. Amerika zijn we gegaan. En de eerste bouwen wij nu in China. Die is nu uh, eind van dit jaar klaar. Uh, door deze coronavirus is alles wat opgeschoven in tijd. Dat is jammer, maar het is niet zo, het is niet anders. Maar uiteindelijk is het straks af. En dan zijn we natuurlijk... Dat wordt state of the art. Dat gaan we en al die nieuwe ontwikkelingen die we daar bedenken en maken, dat gaan we ook toepassen en hebben we al voor een deel toegepast in Nederland. Dus in Nederland is het nu ook echt steden, helemaal vernieuwend worden. Ja, ja. Het mens blijft hetzelfde, dat is het voordeel voor ons, we hoeven, daar hoeven we niet over na te denken. Ja. Maar de technologie en hoe je het wil presenteren en hoe je de mensen kunt boeien, dat, dat kunnen we, daar zijn we mee bezig. Ja. En jouw droom is eigenlijk om dat in elk uh, uh, hoofdstad van de wereld te doen eigenlijk? Ja. ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen hun lichaam leren kennen. Ja. Ik denk, als, als, en helemaal nu met die, met die corona-periode, als jij je lichaam goed wil kennen en je weet je immuunsysteem hoe dat werkt en je weet hoe dat werkt, vrij simpel, dan word je er ook zuinig op. Dan ga je nadenken met het eten, je gaat nadenken met bewegen, je gaat er wat meer over nadenken. En al, al, al dat is al heel goed als je er wat meer over nadenkt. Ik denk dat dat enorm helpt bij de gezondheid en dat je je beter voelt. En de, de leuke ervaring is dat kinderen, die, zijn, die vinden het verrassend, die zijn er al gelijk mee bezig als je door het gebouw loopt bij Corbus, dan hoor je ze wel eens tegen elkaar zeggen... ik ga toch eens wat gezonder eten of wat meer groente eten hè? en we moeten gaan wandelen. wandelen dat is. Dus dat effect zeggen die mensen tegen elkaar. Als je dit, ik loop wel eens achteraan, dan hoor ik die gesprekken van die mensen. En dan zijn ze daarmee bezig. Ik denk dat dat goed is. Een van de, van de leuke hoogtepunten is natuurlijk dat de, de koningin Beatrix in de tijd Corbus heeft geopend. En ik mocht gaan rondleiden. Ja. En toen kwamen we bij de tong, toen uh, waarschuwde ik de majesteit, ik zei, God, als je wilt, kun je hem even vasthouden, want we gaan zo direct wandelen we over de tong. Ja. En toen zei de majesteit, hij zegt, dat kan ik rustig alleen, hij zegt, ik ga zo vaak over de tong. <laughs> Leuk man. Nou, toch wel een hele eer dat uh, Pieterik het uh, heeft geopend, toch? Ja. ze ja. ja, ja. vond ik klauw blijkbaar ook heel gezellig. Ja, het ging allemaal over gezondheid, wat haar erg interesseert. En uh, dat was van het begin af aan heel erg uh, spontaan En ze uh, heeft er denk ik ook wel van genoten. En daarna de kleinkinderen. Ja, ja, ja. Ik heb er uh, echt respect voor, uh, Henry. En uh, ik ben blij dat wij ja, mogen eindigen met corpus. En uh, de boodschap is inderdaad om uh, aan ons lichaam denken en in ieder geval er zuinig op te zijn. En, uh, nou, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Ja. <laughs> en uh, dat je de tijd hebt genomen om dit even aan ons uh, te vertellen eigenlijk. Dat doe ik met plezier, zeker als het over Corpus gaat.